Moet u ook een beetje van droge moppen? Of oh, ja. ja. Kunt u dan een mop vertellen? Uh... Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Hartstikke! Waarom bent u dan zo zenuwachtig voor de verkiezingen? Omdat ik zelf het heel erg belangrijk vind dat er, dat er een goede uitzag komt voor de PvdA. Omdat ik weet dat er de komende jaren heel veel moet gebeuren ik wil dan heel graag dat we kiezen voor eerlijk delen, meer geld voor scholen, meer geld voor, voor de dokters. Dus ik hoop dan heel erg dat er veel mensen PvdA's zijn, maar dat maakt het ook heel spannend. Wilde u vroeger ook beroemde politicus worden? Nee, toen ik klein was wilde ik of schrijver worden of voetballer. En ik zat op voetbal, maar eigenlijk al bij de C wist ik dat, dat ik geen voetballer zou worden. Toen ging ik uit de selectie. En schrijver, ik dacht, stel nou voor dat je de hele wereld blij kan maken met de boeken die je schrijft. Dat bleek ook niet zo goed in te zijn. Dus toen ben ik politicus geworden. Wel heel leuk hoor. Wat is uw grootste wens? Mijn grootste wens is dat uh, mijn kinderen uh, gezond zijn en gelukkig. Oké. Okay. En ja, heeft u ook nog een wens voor andere kinderen? Ja. Mijn grootste wens voor het land ja. is dat we zorgen dat mensen elkaar minder pesten. Kinderen elkaar niet pesten en grote mensen elkaar niet pesten. Maar gewoon behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Ik denk dat als we dat doen... Dus Nederland misschien wel het feitsland van de hele wereld. Wat is jouw wens? Mijn wens is dat er geen oorlog meer in de wereld is. Ja, dat is en dat er wens. gewoon heel veel vrede is. En Gio? Ja, toen ik klein was, zei ik altijd de wereld mooier maken. En dat is ook niet meer nog steeds. Ja, dat is een mooie wens. Dat kan ook nog. Hoe vindt u het zelf gaan met uw partij? Nou, dat is heel spannend, want wij hebben uh, vier jaar geregeerd. Dat hebben jullie misschien gehoord, uh, met de VVD. Ja. Uh, en we hebben het eigenlijk heel goed gedaan. Want uh, het is gelukt om te zorgen dat het land veel beter gaat. Maar toch zijn nog niet alle kiezers enthousiast. Dus dat maakt het heel spannend. Dus ik moet nu in de campagne uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen op ons gaan stemmen. Heeft u ook een minpunt aan uw partij? Of vindt u zelf van niet? Tuurlijk. Een van de minpunten die mensen lastig vinden is, wij willen graag eerlijk delen. maar Dat betekent dat mensen die heel veel geld verdienen, die moeten dan wat meer belasting betalen. Zodat we dat kunnen geven aan mensen die arm zijn, zijn mensen die dat niet leuk vinden. Dus die vinden dat een minpunt aan ons. Welk cijfer geeft u jezelf? Een zeven. En waarom geeft u een zeven? Geen idee. Hoe gaat u zelf om met kritiek? Ik probeer altijd te kijken wat je ervan kan leren. Uh, dus net als bij jullie, als je kritiek krijgt op school, dan kun je altijd wel weer kijken wat kan ik nou weer beter doen. Dus dat probeer ik ook altijd te doen. Hoe kun je de volgende keer je werk weer beter doen? Doet u ook zeg maar aan de sport, dat je bijvoorbeeld elke, week, elke keer in de week moet sporten? Nou, op mijn werk kan je in de kelder kan je spinnen. Spinnen is heel raar, dat is een soort nepfiets met van die uh, trappers die heel snel kunnen gaan. Ja. En dan ga je een uurtje met een groepje en dan is er een juf die zegt uh, sneller, harder en met harde muziek. Dan ga je zo hard mogelijk daar fietsen en daarna stap je even onder de douche en huh, ik voel me helemaal lekker. Ja. En doet u dat dan ook in uw pak? Nee joh. Nee, nee, nee, nee, nee, want uh, zo'n pak gaat er alleen maar kapot ervan. Oh ja. Heeft u zelf ook de stemwijzer gedaan? Ja, weet je wat nog gekker is? Wij moesten als eerste die stemwijzer doen met allemaal tv-camera's erbij. Ja. Die zaten ja. allemaal te kijken of je wel bij je eigen partij uitkwam. Dus dat was, moet je je voorstellen dat dat niet zo is. Ja. Dan sta je een beetje voor gek natuurlijk. En dus iedereen die had van tevoren gekeken wat hij moest doen, dus iedereen kwam bij zijn eigen partij. Dus dat is een beetje nep. Wat vinden uw kinderen, wat u op uw werk doet, en uh, zijn ze trots op u? Ze zijn hartstikke trots. Ja, ze vinden het wel wel eens lastig, want als wij op straat lopen gaan best wel vaak mensen zeggen... ...hé uh, hey Asscher, of uh, mag ik even op de foto? En zij vinden het natuurlijk ook wel eens irritant, want ze denken, ik ben met papa. En wij zijn ook wel heel trots. Houdt u van grapjes? <laughs> ik ben er dol op, ja. Grapjes houden het leven een beetje leuk. Kunt u dan een mop vertellen? Ik ben niet goed in moppen. Nee, nee, ik ja, vind dat de beste grappen, uh, grappen die je spontaan bedenkt. En niet, uh, niet als mopje. Houdt u ook een beetje van droge moppen? Oh, of dol op? Ja. ja. ja. ja. ja. Mijn kinderen die vertellen wel vaak moppen. Ja. Dan moet ik vaak heel erg lachen. Dat ja. komt ook om de manier waarop ze die vertellen. Dat is heel schattig. Is Heb jij stil. een goeie? Waarom is er ooit een Belg peper over zijn tv? Vertel. Om het beeld wat scherper te maken. Dat is een goeie. Nou, mijn jongste nieuwe... Die vertelde een grap waar die zelf ontzettend omslag, die zei, uh, een gek zag niets in de boom hangen. Toen viel het eruit. Toen kwam de politie. Die zeiden, wat is er gebeurd? Nou, er is dus niets uit de boom gevallen. Zeiden ze, ben je gek of zo? Ja, hoezo? Dat was de grap. Dat vond hij zelf ontzettend grappig. Dat vertelt hij aan iedereen. Ik snap het. Ja. Maar goed, dat is als je vijf bent, hè? Dan kan dat nog. Vond u het niet een beetje gek dat hij u ging interviewen? In het begin wel een beetje, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja. Toen dacht ik, ja, maar ze zijn wel een beetje jong. Maar toen jullie helemaal bezig waren, hartstikke goed. Misschien wel beter dan sommige grote mensen. Ja. Yeah. Yeah. Denkt u? Ik weet dat jullie vrij goed luisteren. Veel journalisten luisteren niet zo goed. <laughs> Prima. Wilt u nog een selfie met ons maken? Tuurlijk. Oh, uh, Tuurlijk. Ja. Graag. Wilt u ook een filter kiezen? Kies jij ja, maar welke je grappig vindt. Kijk eens, zeg maar. En nu zie ik Tio uh, niet. <laughs> Welke, zeg maar, welk filter. Ja, die. Ja. Ja, dat is helemaal top. Brul je foto. Hé hey jongens, hartstikke goed. Ja. Tot ziens hè? Tot ziens.